Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 1 augustus. Jaag de vrede na. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Psalm 34, vers 15. Keer je af van het kwaad en doe het goede. Zoek de vrede. En jaag die na. Wat zorgt ervoor dat we onze innerlijke rust of vrede verliezen? Heel veel dingen. Te laat komen. Files. Gemorste koffie. Daarom is het zo belangrijk om iedere dag te oefenen hoe je de vrede kunt blijven bewaren. Bijvoorbeeld, je moet leren wanneer je je mond moet houden en niet zo snel beledigd moet zijn. En je moet het goed vinden dat je het soms verkeerd hebt. Je kunt niet gewoon achteroverleunen en vrede wensen. Wensen dat de duivel je met rust laat. Of wensen dat men doet wat jij wilt. De Bijbel vertelt ons dat we actief de vrede moeten najagen. Je moet je geest instellen om naar vrede te hunkeren. Om Gods woord vrucht te laten dragen in ons leven, moet het eerst gezaaid worden in iemands vreedzame hart die zich ervoor inzet en vrede sluit. Alle gelovigen hebben een verantwoordelijkheid om de vrede te bewaren, zodat God in en door hen zijn woord kan verspreiden. Ben jij op zoek naar een doorbraak in je leven, maar hoe hard je het ook probeert, gebeurt het niet? Het zou kunnen zijn dat je niet in vrede leeft, dus doe ik een dringende oproep. hunken naar vrede, zoek het en jaag het na met alles wat in je is. Laten we samen bidden. Heer, ik kan niet meer achteroverleunen. En wachten totdat de vrede vanzelf naar mij toekomt.